De bal rolt ja, bij deze derby. Zaterdag 9 oktober. DVS 33, Ermelo tegen VVG. De derby van de Veluwe. Lars Dekker, kopballetje naar uh, Kruiseer. Kruiseer nu terug naar uh, Finkluiver. DVS begint aan de eerste aanval. Vrije trap is voor DVS. Klemmen van de bal. Lange bal Meteen is Een Meteen zoeken. Goede bal. Maar wordt goed verdedigd. Hij heeft toch de bal tussen een paar mensen van VVOG in. Benjamin Rumion in het zijnet. Ja, dat was een onmogelijke it. hoek om uit te scoren eigenlijk. Maar uh, goed begin van uh, Benjamin Rumion. die gooi is nu voor DVS, Nicky van Hilten. In de diepte gegooid, maar uh, Groenewegen ziet dat. Bia. Bal in de as van Dijk. Goeie aanname van Dijk. Rumion. Wat ruimte. Schieten. Bal voorlangs. Raakt hem niet helemaal zuiver, nee. maar ik had wel de ruimte om uh, op goal te schieten. Uh, misschien Eie. iets meer uitgehaald kunnen Leek mee te geven aan uh, medespeler op de rechterkant, maar koos toch voor het schot. Kreeg ook de ruimte en de tijd daarvoor. Niet echt lengte voor de, voor de pot, dus uh, DVS gaat combineren. Afvallende bal. Nu uh, bij uh, Koen Vloetgraven. DVS stelt de bal in de ploeg. VVG massaal terug. Tim van der Berg kan gaan schieten. Eie. Oh, weer het vizier nog niet op scherp. Adriaan Kruis hier. Bal voor DVS. Nu Lars Dekker draait goed open. Steekballetje Kruis in met wat ruimte voor de goal. Roemion. Oh, Roemion. Goede kans Wat een hoor. mooie aanval van DVS. Moet zich misschien wel meer belonen. Grote kans. Nummer goed. één. Ja, goed uitgevoetbald. Uh, snelle overname. Lars dekke balletje op. Uh, kruis is strak voor de goal. Hij kwam net niet goed uit met zijn uh, nee. voet. Maar toch ziet vaker bij DVS uh, halve kansen, die, die gaan er nog niet zo, zo makkelijk in. Dan Huiskamp. Wolgarten, duel, Maarten van Dijk uh, naar Kruis in. een hakje naar uh, Van Dijk. Oh, nu, uh, de zijkant. Zijkant opzoeken. Buitenkant, hou hem in de... Ja, hij kan erdoor. Die moet erin, die gaat erin! Kruisie Veenhoff, wurmelt ze langs de man. Het zag er een beetje knuller uit, maar zet DVS wel op 1-0. En dat is heel lekker voor hem, dat hij deze kans, die, die, eerste kansen die hij eerste kans die krijgt, gewoon eens een keer maakt. Heerlijk voor Davies. Dat hij hing in de lucht. Ja, het was inderdaad een, een beetje frummelen een en het ja. leek of hij ging verspelen, maar uh, Nicky van der Hilde kwam ook buitenom. Maar hij kon het tussen. Hij deed het erom. Hij deed het erom. Jesus. Koen Vloedgraven, 20e minuut. Oh, no. Everen! Yes. 2-0! Yes. Buitenspel. Buitenspel. Orkaal oh, voor geluiden. <laughs> hier, ja. Ja, die hele tribune sprong op. Ik kon de grensrechter niet goed zien. Ja, ik zag <laughs> een uh, heel vervelend vlaggetje. Ja. Maar nu, VVOG. Aan de andere kant is het geen buitenspel. En daar is no. niet... Nou. Goeie tackle. Geen. Geen overtreding. Maar daar was Vocht voor het eerste keer. Nou op 25e minuut. Korte corner waarschijnlijk. Dat hebben ze goed geanalyseerd. Want, uh... oh. Nou, die blijft. Oei! Oeh, dat is echt helemaal niks. Dijkhoff was dat. Snijders nu, heeft de turbo aanstaan. Achtervolgd door uh, Lars Dekker. De Graaf laat zich zak uit de spits. Balletje achter de vollediging, dat is Pia. Daan Huiskap is. een cruciale redding. In de 32e minuut. Hulp van Vinkluiver die uh, houdt hem in de ploeg. Nu uh, Roemion weer zal uh, oh. openen naar uh, Van Hilten en Veenhof. 2 tegen 1. Mooi gevoetbald. Nou, die kan erin! Schieten! Oh, hij kwam niet uit! Hij kwam niet uit wat een fantastische aanval weer van DVS. En nu meteen weer die tegenstoot van VVOG. Dat kunnen ze heel goed. Daar kan Vloedgraven. Goed duel. Reglementair de bal afgepakt. Buitenspel, nee. Mag het verder. Quincy Veenhoff. Oh, Paul Epping. Wat een... Ook een cruciale redding van Paul Epping. Maar alleen op de keeper Quincy Veenhoff. Ja, dit zijn wel... Uh... De kansen die je moet maken. Want aan ja. de andere kant gaat Bia er vandoor. En het is geen buitenspel en dan valt hij niet, want daar wordt goed verdedigd door uh, DVS. Kan ver gooien, Snijders. Dat kan hij. Geplukt. Ja. En uh, rust uh, En uh, we gaan het meemaken voor de tweede helft. Aftrap uh, is genomen, Yassin Koert. On met de crossbal of de opening naar uh, Snijders. Die raakt hem ook vol. Nou, dan moet uh, Tim van der Berg de instappen, goed, doet hij keurig, maar... maar die bal valt niet helemaal lekker. Van der Ooyen, het is... Uh, op de lat! Bal op de lat, bal blijft harder. Bal blijft hangen. Nou, weg aan dat ding. Nee, nee. Ja. oh, overleeft. Ook in, uh, door Dien van de Ooyen nog een goede kans. Vier man in de buur in de 57e minuut. Komt die bal. Gekraakt en weg. Huiskamp. Bal naar Kluiver. Verwerkt hem netjes. Kruiseer. Roemion. Of uh, Veenhof. Goed gevoetbald. gevoetbald. Andere kant uh, is er ruimte voor uh, Roemion. In die hoek. Ah, van Hilt is er ook om hem uh, te assisteren. Een goede aanname. <laughs> Ik wist dat je het ging zeggen. Boem! Ja! Ah! Van de goal! Ah! Wat een fantastisch doelpunt! Oh! Kruiseer. Boom, 2-0. Ik zag hem niet aankomen. Strak ingespeeld, Ruitje ja. 16. kruisje die twijfelt niet en die jaagt hem zo de verre hoek in. Hier uh, komt Paul Epic alleen maar naar kijken. Maarten van Dijk op de man. Zorgt dat uh, VVG nou, via Jeffrey Snijders die balverlies leidt. Kevin kluiver. Zie de Roemion. de Ja, Roemion krijgt hem alsnog. Ronderland zich zelf. Iedereen! Wow, Waar gezegd! 3-0. DVS is uh, nu helemaal los. Ja, en uh, even heel speciaal nu voor Vin Kluiver. Die gaf een fantastische ja, balgede. Fantastische, bal fantastische paas op uh, hij wachtte even, zag Roeméon vertrekken. En Roemejon lanceert zich eigenlijk door de verdediger tegen de maan te laten lopen. En uh, rond het fantastisch af. Ja, heel mooi afgerond. Echt een lekker boogballetje. Goed van uh, Nicky van Hilden. Dit speelt echt een prima wedstrijd. Veel ja, uh, Verdedigend sterk vandaag. Kruis hier nu. Naar uh, Stef Nijland. Korte combinaties. Bal uh, uiteindelijk uh, in de overname. Justin Koert. Draait uh, handig Hij weg. Goed gedaan hoor. Maar de voortzetting van hem is niet goed. Maar wel een uh, keurige actie van... Uh, Stef Nijland. Nijland. Oh, Stef Nijland. Stef Nijland. Nog. Nee, nu kan het niet nee. meer, denk ik. Lekker als je verdedigen zo'n uh, duel wint. Ja, Lars Dekker vooruit. Dat doet hij. Net uh, naast Kruiseer. In de overname gaat het door. Voordeel nu wel. Kruiseer. Steekbal. Nee, gewoon in de voetjes. Voor de goal. Nou. Ach. Oh, Stef Stef Nijland. Nijland. In de handen. We hebben twee goede kansen -kans alweer achter elkaar uh. gehad. Als DVS een keer echt pijn wil doen uh, aan de buren, dan uh, kan dat wel vandaag. Het is VVG wat weer wil uh, wisselen. Korte corner is Komt die voorzet. Erfren. Roemion is daar. Roemion is daar. Ja, die, uh, die is daar. heeft er wel voetbal hebben, dat soort dingetjes. Maarten van Dijk. Maarten van Dijk gaat alleen komen. Maarten van Dijk gaat kappen. Maarten van Dijk gaat ja! scoren! Maarten van Dijk op aangeven van Benjamin de Hij blijft heel rustig, Maarten. En uh, Ik denk dat uh, het verschil nu wel gemaakt is. Uh... Ja, de kantine is vandaag een uurtje langer open, uh, heb ik begrepen zo. hier in Ermelo. Pinacci terug op uh, Huiskamp. Nu uh, Kruiseer met Wolgaard en Laas wint hem. Harry gaat uh, Pinacci, of, uh, Roemion weer aan het werk zetten. Het gaat soms snel, Maarten. Ja, het gaat heel snel. Ruimte voor uh, kruiseer. Uh, nou, dat is alle ruimte. Die moet erin. Dat gaat er ook in. 5-0. Oh, oh, oh, oh. En nu gaat het pijn doen uh, voor de buren. 5-0 voor DPS. Hij uh, zocht het hoekje en... Uh, ja, als hij deze niet gemaakt had. Uh... Wissel aanstaande, dat is nummer 4. Ik weet niet waarom hij nu nummer 4 heeft, maar het is. Uh, Robion krijgt een publiekswissel. Ja, Benjamin Robion. Geweldige wedstrijd. Kreeg je ook. Uh, uh, hij ook om uh, acties aan te gaan. Snijders is doorgespeeld. En nu. Uh... Geweldig. De kijk is, hij is er ook echt blij mee. Viert het met het publiek. Strakke bal op het voorhoofd van El Hamdi. Bottenheft die hem achter de verdediging wilde leggen. Dit is Stef Nijland, Goede aanname. Gaat hem crossen richting Van Hilten. Zo'n bal he. Het is een lekkere bal, die heeft wat ruimte. Maar hij gaat er zelf Kijken ook of, uh... van Hilten op avontuur. Ja, en die bal komt bij Falstar. Geen overtreding. Van de bal afgelopen door Fadili. Die heeft ook al een keer hier een 6-0 meegemaakt. werd uh, destijds door Maurice de Ruiter uh, doorgedraaid, zo uh, weet ik nog. Maar hij scheidsrijf. Nou, hij schijnt hij schaap schaap zegt meteen Wat jij zei. Ja. Je hebt een lijntje met hem. DVS uh, wint van VVG met 5-0. En dat zijn klinkende cijfers voor uh, de mensen hier uh, in Ermelo. En uh, Ja, en de punten in Ermelo. Ja. DVS heeft een ruime overwinning op VVOG. En we hopen dat jullie allemaal genoten hebben van deze wedstrijd. Bedankt voor het kijken. En vergeet niet om te abonneren. En dan zien we jullie de volgende keer weer. Hier in Ermelo of Elders. Een heel fijn weekend. Adriaan Kruijs hier voor de camera's van DVS-TV. Allereerst van harte gefeliciteerd met deze eclatante overwinning, Adriaan. Ja, dankjewel, Piet. Uh, hoe heb je het beleefd in het veld zelf? Ja, uh, eerste kwartier denk ik dat we echt goed begonnen. We wel aardig wat kansjes. Toch? Ja, en uh, ja, daarna volgens mij viel vrij snel die 1-0. En daarna werden zij iets sterker. Bleven wij wel, denk beter van het spel houden. En na rust had het wel eventjes lastig, denk ik. En uh, ja, toen maakte hij natuurlijk die goal. En uh, ik denk dat dat wel een kantelpunt was, ook bij hun van ja, het, is, uh, het is gelopen. Ja. En je, je bent wel multifunctioneel, uh, mag ik <laughs> zeggen. Want uh, de ene moment ben je controlerend, op andere moment sta je in de spits. En nu met een werkelijk werelddoelpunt. Die, uh, die gaat echt uh, viral. Uh, ja, dat wel. Ja. ja, ik hoop het. <laughs> ja. Ja, nee, ja, weet je, ik speel waar de trainer natuurlijk me nodig heeft. Klinkt een beetje cliché. Maar uh, ik voel me eigenlijk meer een soort van nummer 10. Ook als ik, ja, op papier sta ik natuurlijk in de spits. Maar uh, ja, het was eigenlijk afgesproken om echt als valse nummer 9 te spelen, eigenlijk als nummer, tweede nummer 10. Ja, en de centrale verdedigers van VVOG hadden uh, eigenlijk geen idee wat ze met me aan moesten. Dus dat heeft goed uitgepakt. ja. Je kreeg hem ook heerlijk mee, hè? Waardoor, waardoor die bal op een of andere manier ook een heerlijke curve kreeg. Ja, ik, ik ga best wel vaak naar de rand 16. En uh, ja, ik, ik riep al naar Nicky van ja, ik, ik sta er. En uh, ja, hij gaf hem goed. Er zat nog een klein stuitje in. En toen uh, ja, raakte ik hem echt uh, ik, stond, uh, ik stond deze keer uh, achter het doel. En dan is het heerlijk om, uh, om, <lacht> om dat te zien ontstaan. Ja. Uh, vlak daarvoor had je nog zo'n slap rolletje. Dan zeiden we nog tegen elkaar van uh, wat is dit nou Ja Kom op, verneind erin. <lacht> Even later, bam. Ja, ja dat heerlijk. was met mijn linkerbeen. En zoals nu, ik kan het ook gaan in het voetbal met uh, dat soort dingen. Maar goed, ja, gelukkig schiet ik hem erin. Dus daar uh, ben ik ontzettend maar, blij mee. Feestelijk potje. Ja, absoluut. Ja. Ja. En nog van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Dankjewel. Afgelopen donderdag. hè. Ja, klopt. Ja. En dan ook nog je diploma. Ja, ook. Klopt. Man, wat een week. Ja, wat een week. Hè? Te gek. Ja. <laughs> ja, Oké, okay, bedankt. Ja, dank je wel. Oh. <laughs> Allereerst Peter Westerling. Van harte gefeliciteerd met deze fantastische uitslag. Ja, 5-0 uh, hadden we van tevoren voorgetekend. getekend. Uh. Ja, dat, uh, dat kan ik wel geloven, ja. Um, waar, waar, ho, hoe komt dat nou, zo'n uitslag, uh, 5-0? Is dat omdat VVOG probeerde te voetballen of is dat onze kwaliteit? Nou ja, kijk, we, we hebben ze natuurlijk onder druk gezet, een uh, aantal keren dat zij uh, de bal veroveren. Uh, middenvelders aanspelen en, en ze door laten draaien, zeg maar. ja, dan zijn ze toch ook gevaarlijk. Hè? Want voor hetzelfde geld, ik hoorde van Gaal gezegd, ja, voor hetzelfde geld wordt het 2-1. Uh, en dat was eigenlijk in de rust ook zo. We hebben natuurlijk 5, 6, 7 geweldige kansen gehad, maar zij ook twee momenten. Uh, dus uh, dat, dat blijft lastig, maar ik vond ons aan de bal uh, zeker het eerste half uur zo goed doorbewegen. En we hadden natuurlijk met, uh, met Adriaan in de punt, uh, zijn we gestart. Vorige week met Erren, ja, dat zijn natuurlijk geen echte spitsen. Ja, maar er zijn wel spelers die op het middenveld komen, tussen de linies komen. Ja, dat hebben we gewoon met Adriaan, hartstikke goed gedaan. Die was steeds uh, 5, 6, 7 meter uit het centrum. Centraal centrale dekken niet door, hij wordt aangespeeld. Dan met lopers, Maten, uh, uh, Quincy, uh, Ali, Koen uh, een keer. Ja, en, dat is, en ga je met lopende mensen spelen. Uh, tegen hun 16 aan. Ja, dan kun je heel gevaarlijk worden en dat hebben we heel goed gedaan. En ik vond 1-0, uh, ja, dat blijft natuurlijk een gevaarlijke uitslag of een stand zeg maar in de rust. Maar ja, volgens mij hadden we al met 2 of 3 of 4 0 voor moeten staan in de rust. Uh. Wel een paar billenknijpmomenten momenten de eerste kwartier in de, in de tweede helft. Maar dat, ja. daar doe ik dus eigenlijk op, dat Vogt ja. toen, toen probeerde te voetballen en na, natuurlijk druk ja. zette. Ja. En wij profiteerden denk ik ook heel erg goed van de ruimte achter hun linies. Ja, en met Ben is dat natuurlijk altijd uh, Nicky die kan komen, uh, ja, Maarten die blijft gaan. Uh, dus, uh, maar ook vond ik de tweede helft ons uh, inderdaad voetbal wat minder, dat lag ook wel VVG. VVLG. Uh, dus uh, maar ik denk 5-0, uh, ja, volgens mij is daar niet zo heel veel op af te dingen. Uh. Zeker niet. Uh, er lopen een paar goalgetters uh, rond en een verborgen spits. Dat is, ook, dat is ook wel een wapen, hè? Uh, ja, misschien niet een traditionele spits. Uh, dus ja, nou ja, we hebben vandaag, vandaag ervoor gekozen om, uh, om het zo te doen. En uh, nou ja, dat pakt dan goed uit. Uh, jammer van Ali, die moest uh, na de warming-up, uh, net met het afwerken, uh, schiet het hem iets in zijn lies. Of eigenlijk in zijn ja, lies, onderbeen, of uh, achterin, zeg maar. Niet hemstring, maar een beetje aan de zijkant. Want ik denk, uh, met de snelheid van Ali hadden we nog meer kunnen profiteren. Quinn heeft het heel goed gedaan. Geweldig voor hem dat, dat hij de 1-0 maakt natuurlijk. Maar ze zat er al heel snel doorheen. Hij kon er niet overheen komen. Maar daar lagen zeker de mogelijkheden ook voor ons. Uh, nou, helaas. In ieder geval uh, gefeliciteerd nogmaals met de, deze fantastische overwinning. En uh, op naar uh, volgende week en die uh, week daarop. Ja, nou ja kijk weer, volgens mij hebben we vorige week al gezegd. Uh, het natuurlijk mooie weken komen eraan. Dus uh, kijk er naar uit. Okay. Dus, uh, zeker ook omdat er jongens terugkomen, uh, Stef is er weer bij, uh, Kenneth en Anicora die, uh, die mag maandag weer aansluiten. Dus dat zijn uh, dat allemaal goede dingen, uh, waardoor je ja, het niveau van de training weer omhoog gaat en uh, ja, ook je bank sterker wordt. Uh, hartstikke mooi. Geniet ervan verder vandaag. Gaan we zeker doen. Uh, okay. Dankjewel, gefeliciteerd mannen. Bedankt.